Bonjour! Vandaag gaan we het hebben over het pronompositief, oftewel het bezittelijk voornaamwoord. Een bezittelijk voornaamwoord geeft aan van wie iets is. Het verwijst hierbij naar het zelfstandig naamwoord. In het Frans past het bezittelijk voornaamwoord zich aan aan het geslacht, mannelijk of vrouwelijk, van het woord waarbij het hoort. Dit geldt eveneens voor de hoeveelheid van het woord. Dat wil zeggen of het enkelvoud of meervoud is. De vormen. De keuze van het juiste bezitterlijk voornaamwoord hangt af van wie de bezitter is. Dat wil zeggen of de bezitter mijn, jou, zijn, haar, onze, jullie, uw of hun is. De bezitting is eveneens belangrijk. In het geval van mannelijk enkelvoud, bijvoorbeeld père, vader, zijn de vormen als volgt. Mon père, ton père. Son père, notre père, votre père, leur père. In het geval van vrouwelijk enkelvoud, bijvoorbeeld mère, moeder, zijn de vormen als volgt: ma mère, ta mère, sa mère, notre mère, votre mère, leur mère. En in het geval van meervoud, mannelijk of vrouwelijk, bij het voorbeeld parent, ouders, zijn de vormen als volgt. Mes parents, tes parents, ses parents, nos parents, vos parents, leurs parents. Enkele andere voorbeelden zijn Mon frère, mijn broer. Ma maison, mijn huis. Mes livres, mijn boeken. Als een vrouwelijk woord met een klink of stomme begint, gebruik men niet de vrouwelijke vormen ma, ta en sa, maar de mannelijke vormen mon, Ton en son. Kijk maar eens naar de volgende voorbeelden. Anami ami, een un vriend. Unami een un vriendin. Worden mon ami, mijn vriend. Mon ami, mijn vriendin. In het eerste voorbeeld gaat het om een vorm van mannelijk enkelvoud. In het tweede voorbeeld gaat het om een vorm van vrouwelijk enkelvoud. Beide bezitters zijn echter mannelijk enkelvoud, namelijk mon het tweede voorbeeld, anna een hamburger, une histoire, een verhaal, worden Tonya Murger, jouw hamburger, Tony histoire jouw verhaal. In het eerste voorbeeld gaat het om mannelijk enkelvoud, namelijk amburgière. In het tweede voorbeeld gaat het om vrouwelijk enkelvoud, namelijk histoire. Echter, de vorm van de bezitter is in beide gevallen ton, mannelijk enkelvoud. Ook de bezitterlijke voornaamwoorden waar een lidwoord voor staat richten zich naar de bezitter. Dat wil zeggen of het inhoudt de mijne, de jouwe, de zijne haren, de onze, de uwe, de hunne haren. Hierbij zijn de vol de vormen als volgt. Le mien, la mienne, les mien, les miennes, voor de mijne. Le tien, la tienne, les tien, les tiennes. Voor de jouwe. Le sien, la sienne. Le sien, les siennes. Sien, voor de zijn haar. Le nôtre, la nôtre. Les notre, les notre, Voor de onze. Le vôtre, la vôtre. Les vôtre, les vôtre. Voor de uwe. Le leur, la leur. Les leurs, les leurs. Voor de hunne, haar. Een voorbeeld hierbij is bijvoorbeeld. Se son non se son l'imienne. Zijn dit mijn sleutels? Nee, dat zijn de mijnen. Herhaling. Wat waren ook weer de vormen voor mijn? Wat gebeurde er in het geval van een stomme ha of een klinker? En wat waren ook weer de vormen van de mijne? Probeer deze vragen op te lossen. De antwoorden zijn er volgen aan het einde van deze presentatie. Voor de volgende les dient de volgende opdracht gemaakt te worden. Bonne chance!